Alright, yo gast van Normonel. mijn naam is Bart en leuk dat jullie kijken naar deze epische setup tour. Vandaag ga ik jullie precies laten zien wat mijn gaming setup is, want dan weten we precies hoe ik mijn video's maak en hoe ik game en al dat soort dingen. Dus laten we maar gelijk beginnen. Hier is mijn eerste... Gast! Uh, gast, uh, het gaat niet over je computer setup, het gaat over de fingerboard setups, weet je nog? Oh, het hebben we besproken, waren. Het. Oh nee, oké. Okay. Het hebben we besproken. Oh ja, fingerboard. Oh. Yo gast van Alms Normal, mijn naam is Barend En leuk dat je hier kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ja, zoals jullie weten heb ik vorige week gezegd... dat ik benieuwd was naar jouw fingerboard setup. Want het leek mij leuk om samen met jou... de fingerboard setups door te nemen van de NFM. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, maakt niet uit. Je zit dan niet in deze video. Misschien dat ik er ooit later nog eentje maak. Maar voor nu... Join in ieder geval de Discord en laat daar jouw setup zien. En dan gaan we er gewoon met z'n allen van genieten. Maar ik heb in ieder geval een hele hoop setups binnengekregen. Die we samen gaan doornemen. Want het is gewoon echt super vet. Zelf kennen jullie mijn setup natuurlijk ook wel een beetje. Mijn setup is eigenlijk nog steeds hetzelfde gebleven. En ik vind hem nog steeds super nice. Ik heb er eigenlijk twee die ik... Wel wat vaker gebruikt. Dat is de Flatface met uh, Black River Ramstrux en Flatface Dual Durameters. En het is de deck met de Dynamics en Joycott Wheels. Die Joycott Wheels, daar komt volgende week nog een unboxing van. Die heb ik eigenlijk al. Opengemaakt, maar de video. We'll maar dit zijn in ieder geval de twee setups die ik vooral gebruik. Eigenlijk vooral deze hoor. Uh, deze is ook gewoon chill. Maar de riptape die op deze zit is gewoon echt het beste. De Kalia deck riptape echt. Ik hou er ongelooflijk van. Ik uh, ga ook denk ik even een paar nieuwe riptapes kopen. Maar ik ben er in ieder geval enorm van aan het genieten. Maar goed dat is mijn setup. We gaan nu kijken naar jouw setup. Ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal hebben als setup. Uh, ik wil in ieder geval als eerste zeggen. We hebben enorm veel t tuning boordjes. Zoals je hier allemaal kan zien, dit zijn allemaal teak tuning setups, super leuk natuurlijk. En naar mijn mening het beste boordje om mee te beginnen. Ik heb natuurlijk in vorige video's andere dingen gezegd, maar je kan teak tuning best wel goedkoop halen. En de kwaliteit is bijna beter dan de starting wood van Yellowwood die ik eerst aanprijsde. Maar ik kan toch echt aanraden om te beginnen met een teak tuning. Want het is goedkoper en de kwaliteit is naar mijn mening beter. Dus als jij heel graag wilt vingerborden en je wilt gelijk goed beginnen met een houten boordje van 32mm, kan ik je aanraden om... ...om een t tuning watch te kopen. Maar goed, hier zie je alle boordjes één voor één langskomen. Dit zijn al jullie setups. Uh, ik ga hier niet te diep over in, omdat het allemaal gewoon van t tuning is. Wat natuurlijk gewoon wel chill is, maar... ...ja, hoef ik verder niet heel erg veel dieper op in te gaan, toch? Ik vind ze in ieder geval super vet. Ik heb zelf natuurlijk ook t tuning en je hebt ook verschillende t tunings. Je hebt tegenwoordig, als je gaat kijken op hun website, heb je ook 34mm t tunings. Dat zijn de semi-pro boordjes en die kan ik ook zeker aanraden. Daar zitten betere trucks bij. Bij, betere bushings bij. En ik, ja, ik vind ze gewoon serieus goed voor het geld wat je ervoor betaalt. Maar goed, dat genoeg over teak. Dat trouwens niet helemaal waar. We hebben nog één teak tuning bordje die ik jullie wel wil laten zien. Dit is het bordje van Marnix. En Marnix heeft ook een teak tuning bordje. Maar hij heeft er andere wielen bij. En deze wilde ik heel even apart nemen. Omdat je dan toch wat beter kon zien. Van goh, ik heb dan wel een teak tuning bordje. Wat eigenlijk wel goed is. Maar ik wil hem upgraden. Want ik vind de wieltjes te slecht. Of ik vind de trucks te slecht. En dan kan je inderdaad zoals Marnix. Andere wielen erop doen. Waardoor die gewoon beter wordt. Wat natuurlijk ook heel slim is. Want het verschilt geld. En je hebt gewoon wel een heel goed setupje voor het begin. Wat ik heel vaak zie. Is dat mensen die net een bordje kopen. Het heel snel opgeven omdat het lijkt allemaal super makkelijk maar het is echt wel heel veel moeilijker en daardoor zijn mensen snel geneigd om het op te geven dan is het natuurlijk zonde om iets van 120 euro te kopen als je het ook voor 30 40 euro heel goed kan hebben Alright, dan beginnen we met alex en alex heeft zoals je kan zien drie foto's gestuurd we gaan ze alle drie even langs de bovenste ik weet eigenlijk niet precies wat hierop zit allemaal maar het boordje ziet er wel gaaf uit ook heel veel gebruikt volgens mij is daar aardig mee gevingerboord. tweede is ook ongeveer hetzelfde en als als ik goed kijk, zitten ze volgens mij T-tuning, trucks en wielen op. Wat natuurlijk ook gewoon prima is. En dan de onderste. Dit ziet eruit als wel een hele sick setup. Ik zie namelijk een Beast Pants boordje. En dat is een van de betere boordmerken van Amerika. Uh, ongeveer gelijk aan de Kaljedeck. Volgens mij hebben die twee ook heel veel samenwerkingen gehad. Dus dat is wel echt heel nice om te zien. Uh, een boordje die ik ook heel graag een keer wil proberen. En dan zien we de, de Dynamic Trucks en ik weet niet wat voor wielen. Dat staat er helaas niet bij. Maar dat is wel een tof setup. En ik vind hem er vet uitzien. Dus Alex, je hebt echt toffe, toffe setups. En uh, let's go, man. Goed, dan gaan we door. En de volgende dat is K... K... Sk... 8? K... Skate? Kask, kask, Oké, okay, nou, mag maakt niet uit. Hij heeft in ieder geval een flatface Burlingwood setup Met daarbij trucks denk ik. En uh, random wheels. Ik weet niet precies welke wielen het zijn. Maar het is wel een vette setup. Je ziet dat hij ook goed is gebruikt. Er uh, is goed veel gevingerboord. De, de graphic is er bijna vanaf. Uh, ik heb hem hier ook. Dit dekje, wacht even. Dit is het dekje uh, voordat hij helemaal beschadigd is. Maar uh, die van mij heeft ook al zo zijn beschadigingen. Maar dit is in ieder geval het dekje wat hij heeft. En hij is super vet en hij is ook veel gebruikt. Dus ziet er goed uit. Een helemaal vette sticker achtergrond ook. Dus ja, ik vind het wel een toffe setup. Nice man. Alright, dan gaan we naar de volgende. En dat is Danny J. En Danny J heeft volgens mij een custom boardje. Of we wel gewoon een teak tuning setup. Ik zie hier gewoon de teak tuning dingen. Ik zie de trucks. Ik zie de wielen. Dus waarschijnlijk is het wel een teak tuning. Maar dat maakt niet uit. Hij heeft een custom graphic gemaakt. En dat vond ik wel heel erg vet om te laten zien. Almost normal logo erop. Dit is toch gewoon gaaf. Dit is toch gewoon vet. Dat je gewoon je eigen logo uh, terug ziet bij andere mensen. Omdat ze het gewoon zo tof vinden. Danny, ik vind hem heel vet geworden. Ik zie wel dat jij je wieltjes tegen je trucks aan hebt zitten. Alleen daar horen spaces tussen. Uh, dat zijn die kleine ronde dingetjes die je uh, die bij kreeg waarschijnlijk denk ik, heel veel mensen van hoe, wat the fuck is dit? Maar die horen ertussen om ze wat breder te maken. Voor de rest maakt het natuurlijk niet uit, want het gaat voor het rijden niet heel veel uitmaken. Maar ik vind hem heel vet geworden en de graphic die je er zelf op hebt gemaakt is gewoon heel goed gelukt. Alright, dan gaan we weer naar de volgende. En deze volgende heb ik binnengekregen via Instagram. Niet helemaal de bedoeling. Het is via Discord de bedoeling, dus join de server als je er nog niet in zit. Maar via Instagram vond ik het één keer even goed. Deze setups zijn van Jay. En Jay heeft zo te zien. Black River Rams, Burning Wood dekje met daarbij Black River Rams trucks en ik denk Winkler Wheels dan en daarnaast een andere dekje die glimmend is. Ik weet niet. Het ziet er heel vet uit op een Black River Rams box wat ook gewoon echt wel nice is en een ramp die ik trouwens ook nog wel wil proberen. En op zich ziet het er vet uit. Wel toffe, twee toffe setups. Ik denk dat die Burning Wood echt heel chill is. Zo te zien is namelijk een 7 ply en die 7 Ply's wil ik ook nog wel een keer proberen. Want dat, nou ja, normaal is een fingerboardje 5 plys en een 7 een plui dat is gewoon ja wat zwaarder, denk ik, en uh, ben gewoon heel benieuwd hoe dat aanvoelt. Alright, en dan gaan we naar de volgende. De, en de volgende, dat is Jona, en Jona heeft drie bordjes ook ingestuurd, en twee van de drie bordjes die zijn goed gebruikt de buitenste zoals je kan zien, en de middelste die nog niet echt helemaal, maar die ziet er ook echt heel erg vet uit. Zo te zien black river Ramstrucks trucks en twee keer dynamic trucks. De wielen, ja, dat kan ik helaas niet echt zien, maar het ziet er wel goed uit in ieder geval allemaal. Het zijn drie vette setups en Jona. Nou, die doet altijd hele toffe tricks in de Discord. Waarvan ik ook kan leren. Dus dat is echt super superleuk, Johna. Keep it up. Uh, dit zijn drie hele toffe setups. Ik weet niet zo goed wat ik er verder over moet zeggen. Behalve dat ik de graphic van de middelste echt heel erg cool vind. Dus ja, vette setups, man. Lekker, lekker bezig. Lekker bezig, gast. Lekker bezig, gast. Ja, lekker, man. En dan gaan we door naar de setup van Loris. En vd 65 heeft een vette setup gestuurd. Een graphic die ik niet ken. Trucks, zo te zien de T-tuning trucks, wat ook gewoon nog steeds goed is met de juiste bushings. En zo te zien zijn dit wel de pro-trucks, dat is dat sowieso wel lekker. En die wieltjes, geen idee wat dat ook zijn. Het, het staat er ook niet bij, dus het was wel lachen geweest als mensen de naast hun setup dus ook erbij hadden gezet. Wat er nou op die setup zit, want dan kunnen we daarover hebben. En uh, dat is misschien voor de volgende keer, had ik ook moeten vragen, weet je. Soms maak ik ook gewoon een fout. Maar dit, is in ieder geval, maar dit is in ieder geval echt wel een toffe setup. En de graphic is wel heel sick. En dan gaan we naar Melman. En Melman die heeft een Bolly vingerbord En Bolly is gewoon helemaal prima. Kijk, en Melman die vindt hem zelf helemaal geweldig. En dat is altijd goed om te horen. Daar doen we het natuurlijk voor. Maar ik kan persoonlijk aanraden om Bolly over te slaan. En dat doe ik alleen omdat het maar 30 mm wijd is. En je echt wilt leren vingerboorden met een 32 mm. Daar heb je gewoon veel meer aan dan een 30 mm boordje... Ik heb zo erg gemerkt dat een, een breder vingerboordje veel chiller is om mee te beginnen om mee te fingerboarden in het algemeen dus ik kan het sowieso aanraden en dan leer je het gelijk goed dus, want de professionele boordjes die zijn meestal toch wel wat breder en de professionele fingerboarders zelf die zeggen hetzelfde, dus dat is zeker wat ik aan kan raden, maar desalniettemin vind ik het boordje er echt heel vet uitzien. Mijn eerste setup was Bollywood Trucks en Bollywood Wheels uh, en daarbij een Black River Rems boordje en allemaal 29mm omdat het toen niet anders was. Het is gewoon veranderd met de tijd en mensen zijn meer dingen gaan bekijken en gaan wennen eraan en dan kan je zien dat, um, dat 32 tot 34 mm nu toch wel een beetje de norm is voor vingerborden en vroeger was het gewoon wat dunner. Dus ja, dit is mijn mening over Bollywood. Hij is voor de rest super gaaf, maar ik, uh, ik zou persoonlijk kiezen voor een 32 tot 34 mm bordje. Oké, okay, dan zijn we aangekomen bij Mick en Mick heeft een vette bord ingestuurd zoals je kan zien. Hij ziet er gaaf uit. Ik heb geen idee wat voor dek. Dit is. Uh, er staat op. Volgens mij staat de Spark, maar het is in ieder geval een vet boordje. Het ziet er goed uit. Black River Remstruck, zo te zien, Winkler Wheels erbij. Heel tof boordje. Ik denk dat hij heel nice boord. Volgens mij is het een Burning Wood. Het lijkt op een Burning Wood, maar ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Dit is gewoon een tof deck. Ik kan er niet heel erg veel over zeggen. Ik denk dat dit gewoon zo'n professioneel pakket is van Burning Wood. Ik heb geen idee eigenlijk. Als ik het fout heb, Nick, laat dat weten in de reacties. Ik vind hem in ieder geval super vet uitzien. En ik denk ook zeker dat hij tof boordt. En dan hebben we Pascal. En Pascal die heeft een beetje vaag foto gestuurd van. Ik zou niet weten wat. Is dit nou een, een papieren vingerboordje? Is dit nou een tactiek? Is dit nou. Ik heb geen idee. Maar ik vind hem wel vet. Je hebt de zwarte wielen op, op één truck en de witte wielen op de andere truck. Het ziet er gewoon vet uit. Tof gedaan, Pascal. Maar ik heb geen idee wat het is. Dus ik weet ook oprecht niet wat ik daarvan moet zeggen. En dan is het alweer tijd voor de laatste vingerboord setup van vandaag. En deze setup is van Falte. En het, die heeft een best wel zieke setup. Ongeveer gelijk, behalve dan de wielen, heeft hij een kalje dek met een best wel toffe graphic trouwens. Moet ik heel eerlijk toegeven, misschien vind ik hem wel cooler dan, dan die van mij, maar dat maakt voor de rest niet uit. Maar hij heeft een vette graphic van decks en ik hoop ook dat hij het even cool vindt als hoe ik uh, van Kaujede kan genieten. Hij heeft daarbij dynamic trucks en plastic wieltjes. Het enige wat ik kan aanraden is om urethane wieltjes te kopen. Of dat nou ook wheels zijn of Joycold wheels. Whatever. Ik vind urethane wheels zoveel chiller dan plastic wielen. Het rijdt gewoon een stuk beter. Het rijdt een soort van zachter en je hebt gewoon heel veel meer gevoel. Het is ook wat zwaarder. Ik weet niet. Ik ben er gewoon heel erg van gaan houden en ik kan ook eigenlijk niet meer echt op plastic wheels. Daarvoor Vorige keer had ik de Flatface Dual durometers onder deze setup gedaan. Ik heb ze omgewisseld voor deze Joycots en geloof me. Dat is zo'n verschil. Ik merk ook gewoon dat ik zoveel consistenter ben met het landen van mijn tricks. Dat is echt insane. Maar dit is denk ik wel echt een hele toffe setup om te eindigen. Mocht jouw setup hier niet tussen zitten. Ben ik gewoon benieuwd naar jouw setup natuurlijk. Dus mocht jij deze niet in hebben gestuurd. Dan kan dat nog steeds in het skatingkanaal in mijn Discord server. Dus ik hoop dat ik jou daar ook nog zeker kan zien. Ik vond het in ieder geval toffe setups. Ik hoop dat jij ook hebt genoten van de setups van de anderen. En dat jij wat inspiratie hebt gekregen om jouw setup te ...te verbeteren of whatever. Dankjewel in ieder geval voor het kijken van deze video. Ik vond het super leuk om te maken... ...en om jullie setups te zien. Dus ik zeg net zoals altijd... ...like, abonneer, reageer... ...en tot... ...de volgende. Keer